In influencers praat ik met bekende en minder bekende personen over spiritualiteit. Want wat is dat nu eigenlijk? Spiritualiteit? Vandaag een ander soort aflevering, want vandaag ben ik op de Paraviewbeurs in Haarlem. En waarvoor kunnen de mensen hier terecht? Volgens mij kun je hier hand lezen, je aura op de foto zetten en nog veel meer. Ik ben heel erg benieuwd wat vandaag mij gaat brengen. Ik zit hier met Anna. Anna, jij doet tarotkaart lezen? Ja, klopt inderdaad. Ja. En wat is dat? Uh, dat is eigenlijk dat ik contact maak met jouw uh, Spirit Guides. En um, adviezen vragen, wat, wat voor jou nu de beste stap is om uh, te zetten in je leven. En op die manier kan ik je dan uh, adviseren. Of eigenlijk je spirit guides, maar dat gaat dan via mij. Ik kan het verwoorden, ja. En wat, met wat voor vragen komen mensen hier? Um, vaak over liefde of over de toekomst, werk gerelateerd. En eigenlijk ongeveer 80% van de tijd willen mensen het heel open houden. Dus dan willen ze gewoon kijken wat er op komt. En dan kan het echt over van alles gaan. En uh, leg je het ook wel eens voor jezelf? Ja, zeker. zeker. Dat doe ik best wel vaak inderdaad. Ja, als ik uh, in de knoop zit met de situatie, dan, uh, of ik heb gewoon advies nodig, dan probeer ik inderdaad ook uh, een lezing voor mezelf te doen. Ja. Ja. En uh, we zijn hier op een spirituele beurs. Een paranormaal beurs zeggen mensen ook wel eens. Uh, wat is spiritualiteit voor jou? Um, het komt eigenlijk in meerdere vormen. Um, het kan inderdaad zijn met kaartlezingen en uh, dat je de energieën van edelstenen bijvoorbeeld aanvoelt. Dat vind ik een vorm van spiritualiteit. Maar ik denk dat het vooral gaat over een, een bewustzijn. Een, een, een ander soort bewustzijn van, van energieën, van je eigen emoties, je gedachten. Dat je eigenlijk verder dan het ego kan kijken. Dus dat je beseft dat gedachten en emoties die je voelt, dat dat niet van jou hoeft te zijn. En dat je dat kan analyseren en op die manier ook makkelijker weer los kan laten. Ik denk als mensen dat goed begrijpen, dat dat ook een vorm van spiritualiteit is. En om het goed te begrijpen, wat is dan ego? Het ego is eigenlijk, ja, het is eigenlijk maar een klein deel van jou. En, en het is die voorkeuren die je hebt die eigenlijk, eigenlijk vrijwel zinloos zijn vaak. Uh, het ego wil dan bijvoorbeeld graag in de spotlight staan, maar wat, wat zit daarachter? Wat, wat wil je nog meer bijvoorbeeld? Op wat voor manieren kunnen mensen jou nog meer vinden buiten deze beurs? Ze dus kunnen mij mailen naar bij Anna. Op uh, zoek op YouTube, Tirology bij Anna. Uh, kunnen mij appen of bellen via mijn telefoonnummer, wat op mijn kaartje staat. Ja, dat eigenlijk. En je hebt dus een YouTube-kanaal. Wat, wat doe je daarop? Ja, klopt. Ik doe dan pick-and-card readings. Dus dan heb ik vier, meestal vier stapeltjes liggen. Dan kunnen mensen met hun intuïtie een stapeltje kiezen. En daar ga ik dan de lezing op baseren. En dan bij elke video hangt er een ander thema aan, zeg maar. Moeten mensen dan van tevoren vragen insturen of kan je dan live chatten met jou en dan... Uh, nee, eigenlijk allebei niet. Het is eigenlijk, ik kies een thema uit. Uh, bijvoorbeeld, wat, wat komt er nieuw op je pad? En dan ga ik daar een lezing voor doen. En dan doe ik eigenlijk vier verschillende lezingen. En mensen die kunnen dan uh, kiezen welk stapeltje het beste bij hun past. En op die manier kunnen ze dan uh, kiezen welke lezing voor hun, uh, voor hun is. En dan komt er altijd een boodschap uit die je op dat moment nodig hebt. Juist, precies. Dat is inderdaad absoluut de bedoeling. ja. Nou, gaan we zeker checken op YouTube. Hartstikke leuk. Heel erg bedankt. Heel graag gedaan. Ik sta hier op de Paraview Beurs met Hadewig. Hadewig. wat fijn dat ik jou wat vragen mag stellen. Ja, Waar, waarvoor kunnen de mensen bij jou terecht? Ze kunnen bij mij terecht voor de zielsymbolen die ik zelf heb vervaardigd, uh, uh, Prins van de zielsymbolen. En ik uh, heb een uh, kaartenset die ik ook zelf uh, gecreëerd heb. En daarmee uh, doe ik een consult. Dus ze mogen een kaart trekken. En dan, uh, dan mogen ze voelen wat de energie met ze doet. En wat is een zielsymbool? Uh, ik heb het zielsymbolen genoemd omdat uh, de creaties ontstaan door verbinding met mijn ziel. En uh, als ik een foto uh, zou, of een kaart zou trekken, wat, wat kan je daar uithalen? Uh, nou, het is meer je verbindt met de energie... Die, uh, die erin zit en dat doet iets met je, met je systeem, met het, het, vers, het bekrachtigt je in je essentie van wie je bent. Ja. Ja. Dus eigenlijk mijn sterke punten kunnen we daardoor verbeteren? Ja, daar kun je beter contact mee maken. Ja. De hoofdvraag van uh, de YouTube-serie ja. is, wat is spiritualiteit? Dus wat is dat voor jou? Voor mij is het uh, spiritualiteit, de verbinding met mezelf. Uh, niet bezig zijn met anderen, maar de focus op mezelf en mijn verbinding. Nou, heel mooi, heel veel uh, succes vandaag. Dank je wel. Ik hoop uh, op veel uh, mooie zielsymbolen. Dank je wel. Ik zit hier bij Robert Heijwegen. En uh, Robert, wat doe jij? Nou, ik help mensen om weer meer naar eigen kracht te komen. En uh, dat doe ik door. Um, eerst gaan we aan wat geurtjes ruiken. Die helpt ontspannen en je hart te openen. Dan geef ik jou mijn handen. mag je zelf kiezen welke hand je wilt. Mm -hmm. En dan gaan we de mannelijke en de vrouwelijke energie... er komen we erachter of ze overheersend of onderdanig zijn en op welke manier. En daarna gaan we kijken van hoe dat mag zijn. van Hoe is het eigenlijk de bedoeling? van Hoe heb je het eigenlijk altijd geleerd om te overleven? Want we hebben ons altijd moeten aanpassen om te overleven en dan ga je dus ervaren van hoe dat mag zijn in jou en dan wat we dan gaan doen is dat ze jouw innerlijke verbinding tussen jouw mannelijke en vrouwelijke energie die gaan we balanceren en harmonie brengen zodat jij de veiligheid en de rust in jezelf kan vinden en dat zorgt ervoor dat je je hart kan gaan openen en je hart kan gaan volgen en voor de rest dan doen we uh, mocht je, je vrije wil gebruiken met dit hart het is een versteend hart van versteend hout en die mag je vasthouden mag je voelen wat het met je doet. En als jij er klaar voor bent, mag je ervoor kiezen om met je vrije wil je hart te gaan volgen. En dan niet het aardse hart, maar echt wie jij werkelijk bent. Dan doen we nog een paar kaartjes. En dan wil ik je graag nog mijn zegen geven als je dat wilt. Ja, dat wil ik zeker. Heb je ook uh, daarom dat hart hier getatoeëerd? Um, ik heb een... Uh, dat is een tatoeage. Ik heb er drie keer over getatoeëerd. Ik heb een ernstig ongeluk gehad. Een uh, tracheastoma. En litteken, het was helemaal verkleefd. En ze zeggen van ja, je moet er niet open, litteken, moet je niet tatoeëren. Maar ik heb gewoon mijn gevoel gevolgd en het is wel gedaan. En het is gewoon helemaal zacht geworden. Ja. Dus dat is, ja. en alle trauma die daar zat, die is ook gewoon, ik heb, ik heb het teruggenomen. Mijn eigen kracht, mijn, mijn liefde. En ja. Ja, en die kracht die je hebt teruggenomen, die kan je nu weer doorgeven aan anderen. Dat zij ook hun kracht vinden. Ja. Klopt. Waar gaan we mee beginnen? Dan gaan we beginnen met een ruiken aan een geurtje. Dus dan mag je gewoon even ruiken zelf. Hoe vind je dat? Heel zacht. Doet het verder nog iets met je ook? Um, nou ik vind het... Ja... Gewoon een zachte lieve geur ja. eigenlijk. Die helpt eigenlijk een beetje om te ontspannen. En dat je wat meer in een uh, rust ook in je hoofd krijgt daardoor. Dit is uh, Stirax. Die zorgt eigenlijk voor dat je hart meer open gaat. Dat je meer open staat voor liefde. En hoe vind je die? Ja, ik had verwacht dat er ook dan een hele sterke geur zou zijn. Maar dat is ook vrij... Uh vrij ja, Ik heb wel wat liefde nodig, dus komt goed. Maar eigenlijk, dat denken wij dus eigenlijk, dat wij liefde nodig hebben, omdat we zijn extern van afhankelijk gemaakt, maar uiteindelijk zit het allemaal in jouzelf en daarom ben jij ook hier, want er gaat iets heel moois gebeuren bij je. En of er iets moois gaat gebeuren, dat zie je straks, maar eerst verder op de beurs. om meer balans in je lichaam te krijgen te dragen wij armbanden met magneten. En die magneten, ik ben echt 16 jaar geleden heel slecht geweest met astma. Ik ben magneten gaan dragen. Ik denk, ja, ik ben hele nuchter Hollander. Het zal wel. Ik heb het toch gedaan. Ik ben magneten gaan dragen. En vervolgens ben ik medicatie af kunnen bouwen, maar in overleg met mijn jongen. Hij zegt altijd, ben je niet tevreden, krijg je aankoopprijs binnen een maand terug. Ik heb in die 15 jaar dat ik het verkoop, nu vier armbandjes gedaan. Ik sta hier naast Urmila en u verkoopt prachtige spullen. En... Wat is het? Dankjewel. Ja, dit zijn mijn eigen creaties. De techniek die ik zeg maar zelf gebruik voor het schilderen, dat is dotpainting. En ja, dat heb ik gecombineerd met een beetje koonart ertussen. Dat is beleiding. En ik hou veel van symbolen. Ik hou veel van kleur. Ik ben heel erg van de turquoise. Dus ja, ik, wat, wat je bij mij vindt, dat is kleurrijk. Um, er zit een klein beetje symboliek achter. Dus ik doe veel met uh, hamsterhandjes, die vind ik gewoon heel leuk. Uh, het oomteken, dat symbool vind ik heel mooi. Uh, chakra kleuren spreken mij heel erg aan. Dus dat zit er eigenlijk allemaal weer een beetje in verwerkt. Maar als je het eenmaal kan, de techniek wat ik doe, dan kan je het op alles. Dus uh, ik vind altijd steentjes, ik vind schelpjes, ik vind veertjes op straat. En dan ga ik ze beschilderen. Alles wat ik eigenlijk tegenkom... Uh, krijg ik altijd, dat het een beetje er kaal uitziet. denk oh dat kan ik beschilderen, dat kan ik mooier maken. Weet je, dan vind ik iets al mooi, een schelp vind ik al mooi van nature. Maar denk ik, oh ik kan hem nog leuker maken. Weet je, als hij op turquoise is, is hij nog mooier. Dus ja, dat is eigenlijk wat ik doe. En uiteindelijk, ja, is het met een steentje, een schelpje in een veertje begonnen. En, uh, inmiddels een hele winkel. Een he inmiddels een hele winkel. Nou, ik heb ook een paar plaatsen waar ik inderdaad ook lig met mijn spullen. Ja, dus daar is een spiritueel winkeltje in België waar ik lig. Ik lig in een massagesalon in Den Haag. Dus ja, zo breidt het zich uh, meer steeds meer uit. Nou, als ja. ik het uh, zo mag zeggen, dan vind ik ook zeker dat u heel veel talent heeft. Want ja? ik, ik kan het niet. Het ziet er echt heel mooi uit. En uh, u staat hier op de Paraviewbeurs. beurs ja. Is dat, uh, Staat u hier vaker? Ik sta, hier van de, ik sta dit weekend hier voor het eerst. Ik heb wel nu twee keer eerder gestaan uh, op de Paranormale-beurs in Rijswijk. En dat was een heel groot succes. Echt fantastisch. En daar kreeg ik toen ook de tip van iemand van, joh, ken jij de padenvielbeurs? Uh, ik had er wel eens van gehoord, maar ik was er nooit eerder geweest. En toen dacht ik van, nou ja, weet je, ik, uh, ik ga het proberen. Ik ga me inschrijven en ik ga het proberen. En dat is dus de eerste keer dat ik uh, nu hier ben. Hoort dat bij spiritualiteit? Ja, ja, ja. Want hier alleen al mee bezig zijn, het maken ervan. Ja, dat is gewoon voor mij pure meditatie. Ik zet, ik zet een... Lekker muziekje op, ik ben alleen, ik heb geen geluiden verder om me heen. En, uh, en het enige waar ik mee bezig ben is van, goh, wat zou ik nu doen, welke kleuren, Welk, wat. En zo gaandeweg komt daar steeds meer in terug. En het grappige is, kijk, ik doe het vanuit mijn passie. Maar het leuke is als mensen dus zeggen, van, als ze mijn steen vasthouden, dat ze, voelen, dat ze mijn energie voelen waarmee het gemaakt is of de passie of de liefde waarmee het gemaakt is dat zij dat voelen en dan denk ik van ja dat, dat vind ik alleen maar mooi om te horen. Vanochtend werd ik heel goed wakker die hoef ik niet op te nemen maar vanochtend werd ik echt onwijs goed wakker ik had hier een steen verkocht gisteren aan een man en ik kreeg vanochtend ik werd wakker ik deed mijn telefoon open kreeg ik meteen van hem een berichtje van uh, uh, dat hij gisteren, ja ik ben gisteren bij u op de kraam geweest, ik heb een steen gekocht en hij zegt elk uur voel ik wat meer en dit doet het me en dat doet het met me. Dus ik liet het echt zo aan mijn man lezen van uh, kijk Jeroen, ik zag dit, uh, dit is uh, wat, ik, wat ik te horen krijg, dit is de terugkoppeling. Ja nou, daar doe ik het voor. Nee, daar doe ik het voor. Dat, dat is gewoon super mooi. Ja, dat mensen daar echt uh, blij van worden. Ik word blij van het maken ja. en als ik gewoon zie hoe blij iemand anders is om er naar ja. te kijken of te voelen of aan te raken, ja. Dan word ik nog blijer van. Ja, u verkoopt eigenlijk cadeautjes, maar daarvoor krijgt u weer een cadeautje terug. Ja, ja, absoluut. Absoluut. Ja, zeker. Nou, ja. heel veel succes nog ja, vandaag. Dank met, je ik wel. hoop uh, dat de verkoop uh, goed gaat. Ja. Maar ik, ik denk, denk dat het Ook wel goed. moet lukken. Ja. Denk ik ook. Dank, ja. Dank je wel. Kun je eerst een beetje vertellen, wie je bent en wat je doet? Aha, wat ik doe. Je kunt oh. do het in het German, doen. In het Engels, oké. Okay. <laughs> ik maak bioenergetische Behandlung, also arbeid in feinstoffelijke bereich in Aura. En uh, deze Arbeit stärkt Immunsystem psychisch, physisch, mental. Die Veränderungen in Aura wirken sich auf physische Körper und wenn ich das balanciere, genau diese Balance wirkt sich auf physische Körper. So, und ist individuell, also jeder äh, individuell äh, reagiert auf die Behandlung. Okay? Also ein bisschen auch vor mir. Okay. Einfach. Bij ze op den bauch leggen. Oh, dat is erg leuk. Hoe do How do? Um, how do um, yeah. What do you feel when I do that? I felt, uh, a lot of movements. Yeah. Wat okay. was, was was ich fühle bei dir. Ich fühle, dass deine linke, linke Seite wenig Energie hat. Ich weiß nicht, hat das Zusammenverbindung, du und Mama, du und Kind, ob du Kind hast, weiß ich nicht, Konfliktproblem. I want a child, but I don't have child. Genau. Und das, oh, ich kriege Gänsehaut. Und an dem muss man arbeiten, ja. Aan mijn linker in... energie. Dat is Braug. Dat is Ja. ja. Dank je. Kwerine, ja. leuk dat ik jou mag interviewen. Wat doe je hier op de ParaViewbeurs? Nou, ik uh, ben hier om, uh, om kennis te laten maken met, uh, met, uh, met, met, met helderziende waarnemingen. Maar ik doe natuurlijk nog meer. Ik ben natuurlijk een hypnoregressietherapeut, shamanisme. Dus ik laat daar mensen een beetje mee kennis uh, maken, als het ware. Wat is een hypnoregressietherapeut? Een hypnoregressietherapeut is iemand die, uh, die brengt mensen in een soort lichte trance. Uh, en daarmee kunnen we dus terug naar het verleden. Daarmee kunnen we uitkomen in oude problemen die je, hebt, uh, ja, die je tegenkomt in je jeugd. Uh, soms kan het ook gebeuren dat je naar een vorig leven gaat. Uh, en dan gaan we dat uh, ja, helen als het ware. Zodat je in je dagelijks leven niet meer tegen bepaalde problemen aanloopt. Moet ik dat dan voor me zien dat je dan beelden ziet? Krijg jij die te zien of ik als ik dat onderga? Ja, als het goed is, als jij het ondergaat, dan werken we met jouw gevoelens. En we werken dus inderdaad met jouw beelden. Dus als het goed is, doen we dat met jou. Als er mensen zijn die vaak zeggen, oh, ik, ik zie helemaal niks. Of het is heel erg, het blijft alleen maar zwart. Dan ga ik altijd met mensen een hele intensieve ademhalingssessie doen. Want dan ruimen we sowieso op. No matter what. En dan als je dan de keer daarna bij me komt, dan zie je wel beter de beelden. Dus er zijn wel mogelijkheden voor als mensen ja, zeg maar, zo vastzitten dat ze eigenlijk alles alleen maar zwart zien. En waarvoor komen de mensen het meest bij jou? Uh, nou, het begint meestal dan met een helderziend consultant. Dan zo ben ik ook begonnen. Daarna gaan mensen vaak, uh, hè, als ze denken ik wil verder en ik wil meerdere dingen doen. Dan komen ze bij mij voor hypnoregressie. En daarna doe ik vaak een, een negen maanden traject. En dat is één keer in de maand. En dat duurt ongeveer drie, vier uur. Dat is ook vaak in groepsverband. En daarmee heb ik eigenlijk uh, tarotkaarten, hypnoregressie en die bewuste ademhaling en meditatie aan elkaar gekoppeld. En dat is dan ook nog themagewijs. Dus met andere woorden, ja, ik noem het zelf de gouden formule. En in negen maanden ben je weer helemaal opnieuw geboren. Ben je helemaal zen? Ja, helemaal zen en helemaal opnieuw geboren. Dus dan heb je echt gewoon ja, oude stukken echt achtergelaten. Ik heb altijd de vraag, hoe zen ben jij zelf? Hoe zen ben ik zelf? Nou ja, het ene moment meer zen dan het andere moment. En als je een cijfer moet geven van 1 tot 10? Uh, ligt natuurlijk ook aan de situatie. Uh, dus dat vind ik best moeilijk om te zeggen. Maar als ik vandaag... Vandaag voel ik me aardig zen. Een acht. Ja, <laughs> een acht. Nou, een acht is top. Lijkt mij ook heel lastig, want er gebeurt hier heel veel. Dus we ja. staan hier met acht mensen in een rij. Ja. heb je heel veel energieën. Hoe sluit je, je daarvoor af? Nou ja, ik heb daar ook een apparaatje voor. De heli. Ik zal even laten zien. Als ik het meest kan vinden. <laughs> <Verstel>. <laughs> ja, ik heb hem gevonden. Deze. En okay. dat uh, is... Uh, en, uh, nou ja, dat is dus eigenlijk een apparaatje dat, dat zorgt ervoor dat ik in balans blijf, of dat zorgt ervoor dat ik me kan beschermen van invloeden van buitenaf. En wat is dat voor apparaatje? Dat is, is ook een handig in het dagelijks ja. leven, je afsluiten ja. van mensen. Ja, dit is, een, uh, dit is frequentietherapie. Ja. Dit is ook de manier hoe ik werk. Als ik met mensen energetisch opereer, dan voel ik bijvoorbeeld bepaalde energieën. En dat zijn bijvoorbeeld lagere energieën. Die haal ik er dan uit en dan zet ik er weer andere energieën in. Nou, dit apparaatje doet eigenlijk hetzelfde. Onze neus hebben allemaal dezelfde frequentie. Onze ogen, verkoudheid ook, of onze darmen. En er zijn dan mensen die hebben daar de frequentie. ...van weten te pakken. En dat hebben ze in programma's gezet. Dus inderdaad, uh, ik noem het zelf mijn EHBO-kist. Dus als een kind heb al thuis zegt van... ...ja, ik ben verkouden, dan, dan zet ik het verkoudheidsprogramma op. En dan na een uur hebben ze geen verkoudheid meer. Dus ja, het is gewoon een soort eerste hulp. Uh, je hebt uh, voor chronische rugklachten, uh, ogen, hoofdpijn, migraine, depressies. Nou, je kan het zo gek niet bedenken. Meridianen zitten erop, chakras. Dus ja. het is echt een... Uh, een ehb kistje ja. Mega handig. Ja. Nou, ik wens je nog heel veel plezier en succes vandaag. Dankjewel. En uh, heel erg bedankt voor jouw tijd. Jullie ook. Dankjewel. Terug naar Robert. Dan mag jij zelf kiezen welke hand je eerst wilt. Oké, okay, dan mag je mij gewoon een hand geven. Jouw mannelijke energie. Die is eigenlijk iets overheersend, want hij doet een beetje dit. Dus hij wil de controle ja. hebben. Tegelijkertijd doet hij ook een beetje dit. Dus hij wil het nog meer op die manier onder controle houden. Dus wat waar gaan we doen? Ellebogen maar gewoon op de tafel. En dan gaan we gewoon heel rustig gaan hem aanpassen. Gaan we in balans brengen. Hoe voelt dit? Ja, toen je mijn hand uh, zo ging buigen, voelde dat eigenlijk heel gek. Uh, ik denk dat ik inderdaad ook graag controle probeer te krijgen in het leven. Nou, dan hebben we de pols. De pols dat wil vertellen van hoe ga jij met je eigen energie om. De rechter pols is met je eigen mannelijke energie. De linker pols met je eigen vrouwelijke energie. Dus daar gaan wij ook iets, die gaan wij iets verder uittrekken. Zodat er meer ruimte komt. En mag je weer iets meer spanning? Heel goed. Het hart dat is eigenlijk symbolisch. Eigenlijk heb je dus je eigen hart in je handen. En wat wij eigenlijk altijd hebben geleerd is om liefde te krijgen... ...moeten we ons hart weggeven. Dat is een, bijvoorbeeld een relatie. Maar dat is dus... ...eigenlijk een, een leugen. Want je hart... ...jij kunt alleen maar liefde zijn... ...op het moment dat jij voor jezelf... ...jezelf eerst op nummer één zet... ...als eigenlijk al jouw liefde... ...aan jezelf geeft. Dus niet meer afhankelijk van iemand extern... ...van een externe man of een externe vrouw... ...maar geef die liefde aan jezelf. En daarmee... ...kun jij daarvoor kiezen vanuit vrije wil... Heel goed. Kun je dat dan ook zien, het voelen wat het bij een ander doet? Ik voel het ja. Want ik voel wat er nu gebeurt is dat er bij jouw derde oog gebeurt heel veel uh, Het zorgt er ook voor dat de linker en de rechter hersnij op elkaar worden afgestemd. Het hart is eigenlijk zo uh, geprogrammeerd op overleven, op dualiteit, op voorwaardelijke liefde. En het kan ook even nodig hebben, want dat wordt nu allemaal weer opnieuw. Um, Geprogrammeerd tot allesomvattende liefde, onvoorwaardelijke liefde, wat liefde eigenlijk is. En kunnen mensen jou hier altijd vinden op de Paraview Beurs of uh, heb je ook een eigen ruimte waar, je, waar mensen naartoe kunnen komen? Ik, uh, ik werk via Skype of via Facebook, of via telefoon, kan allemaal. Uh, maar ik sta wel regelmatig op de beurs, ja. op uh, andere beurzen, Paranaal Alternatief in Rijswijk. Dus ja. Uh, yeah. Contact opnemen en dan kunnen we een afspraak maken. Heel erg bedankt voor het kijken en luisteren naar deze aflevering van Zenfluencers. Doe vooral een duimpje omhoog. Laat in de reacties weten of jij wel eens op een spirituele beurs bent geweest. En heel graag tot de volgende aflevering. En... Stay Zen!